Brommen de Bertus en zijn vis. Ik ben boos. Ik voel mij eenzaam. Mijn dochter Brechtje zit altijd op café. Mijn vrouw Min volgt een naaikursus. Niemand geeft om mij. Ja. Stop met klagen, Bertus! Straks denken de mensen nog dat je een mijn bent. Stop maar met die flauwe kul en kijk gewoon naar de herhaling van de lingo. Gelukkig heb ik mijn goudvis nog.